De zak met het grote gat is opgehangen. En deze, die moet uitgespreid worden over de weiden. Ze dus zijn waarschijnlijk nog aan het eten. Het is wel een beetje nat. Nou goed, een hey paar spattels kunnen geen kwaad. Hé maar George. Goed zo Joyce. hé hey Blackjack! Goed zo Blackjack, eigen pak, Blackjack. Hé, Black hé hey Joyce, hey ponies!